In deze video vertel ik over de fase in een online les en hoe je die in Microsoft Teams kunt opbouwen. En deze video is deel 2, voorkennis activeren. Bij voorkennis activeren haal je op wat studenten al weten. Het is belangrijk om aan te sluiten bij voorgaande kennis, omdat nieuwe kennis dan beter beklijft en het gekoppeld kan worden aan wat iemand al weet. Dus sluit aan. Bij wat je bijvoorbeeld in de vorige les hebt gedaan, of haal op van een nieuw onderwerp wat studenten al weten. Hiervoor kun je verschillende tools inzetten, en ik zal er een aantal laten zien. Ook is het belangrijk dat je duidelijke vragen stelt, waarop ook eenduidige antwoorden gegeven kunnen worden. De allereerste optie die je heel makkelijk kunt gebruiken, is de vergaderchat in je vergadering. Ik zal nu laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik ben nu in een online overleg, in een les dus. Ik heb verder geen andere deelnemers, maar dat maakt voor deze demonstratie niet zoveel uit. En wanneer ik de vergaderchat wil gebruiken, dan moet ik hier op het gesprek weergeven icoontje klikken. Aan de rechterkant verschijnt de vergaderchat en al je studenten kunnen via datzelfde knopje hier antwoorden geven op een vraag die jij stelt. Ook kun je deze chat heel goed gebruiken om bijvoorbeeld een linkje in te plakken naar een andere tool die je inzet tijdens je les. Ik zal van deze tools ook enkele voorbeelden laten zien. Een van de tools die ik zelf graag inzet tijdens mijn workshops, dat is whiteboard.fi. Het is een laagdrempelige tool waarbij je geen account nodig hebt en waar ook je studenten geen account voor nodig hebben waarbij je digitale wisboordjes gebruikt. Ik zal nu laten zien hoe je dat binnen een Teams-les zou kunnen inzetten. Hier zie je de site whiteboard.fi. Dat is ook de URL die hier bovenaan moet worden ingetikt in de browser. Je kunt bij whiteboard.fi een nieuwe klas starten door te klikken op New Class. Je krijgt dan vervolgens een scherm waarin je je eigen naam moet ingeven. En je kunt nog enkele zaken instellen die ik nu oversla. Ik heb een nieuwe klas. En deze klas is eigenlijk alleen maar uh, toegankelijk totdat ik de browser weer sluit. Dan is ook meteen de klas weer helemaal verdwenen. Deze link is nu wat je studenten nodig hebben. Deze link kopieer ik met de rechtermuisknop, Ik klik op kopiëren. En ik ga vervolgens naar mijn Teams vergadering. En daar plak ik in de chat de link. Wanneer de studenten op deze link klikken, komen zij in de browser terecht. In het whiteboard van de verschillende studenten. En ik heb hier bij Toggle My Whiteboard nu een uh, eigen whiteboard ...waar ik verschillende vragen kan uh, plaatsen. Ik kan daar plaatjes plakken, ik kan er uh, ja, emoties gebruiken. Ik gebruik heel vaak de tekstoptie. Ik creëer dan een tekstvak waarin ik een, een uh, vraag kan plaatsen. Bijvoorbeeld, uit welke fases bestaat een online les? Op het moment dat ik buiten het tekstvak klik... ...wordt deze vraag zichtbaar voor alle studenten, mijn whiteboard... En als ik op push klik, krijgen de studenten het op hun eigen whiteboard te zien. Ik kan op dit moment niet uh, laten zien hoe het eruit ziet als er andere studenten deelnemen, maar je krijgt als docent ook een totaaloverzicht van wat alle studenten precies op hun eigen whiteboard invullen. Een makkelijke manier dus om te zien welke voorkennis er al is bij je studenten en deze tool is zonder enig account te gebruiken. Een andere eenvoudige tool om voorkennis te activeren is AnswerGarden. Het adres answergarden.ch zet je bovenaan in de adresbalk in de browser. Wanneer je met AnswerGarden start, klik je op Create AnswerGarden en ook hier moet je een naam of een vraag intypen. Je hebt geen account nodig en ook degenen die gaan reageren hebben dat niet nodig. Je hebt allerlei optionele zaken om in te stellen, waar ik verder nu niet op in zal gaan. Maar onderaan moet ik in ieder geval klikken op Create. En dan is dit de answer garden, de pagina dus, waar je studenten op kunnen reageren. Opnieuw heb je hierboven een link, die kopieer je. Vervolgens ga je naar je Teams chat en daar plak je de link. En op het moment dat je die hebt geplaatst, kunnen je studenten deelnemen aan de AnswerGarden en daar een reactie op jouw vraag zetten. Bij Whiteboard heb je wat meer opties als het gaat om wat studenten kunnen invoeren. Bij AnswerGarden gaat het meestal om korte antwoorden die in de vorm van een woordwolk worden getoond. Dit waren enkele voorbeelden van hoe je via de vergaderchat Whiteboard Fi of Answer Garden voor kennis kunt activeren in deze fase 2 van een online les in Microsoft Teams. Wil je meer weten over effectieve didactiek en de rol die ICT daarbij kan spelen? Dan raad ik deze bronnen aan. Het boek Wijze Lessen met 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Een serie blogposts van Wilfred Rubens over deze wijze lessen en de rol die ICT daarbij kan spelen. De blog Office 365 in het MBO. En het T-pack model. De links vind je bij de beschrijving onder deze video.